Ik kan huit waar je. Bij de bij de ruimte. Mooi jongens, goed. Hou het vol. Je bent goed eten. Wat vonden jullie het leukste om te doen vandaag? Hebben jullie er zin in? Ik wel. Ik zit erin. in. Jij bent op vakantie? Lekker? Parijs. Naar Parijs. Lekker hoor. Jolanda, are you looking forward to tomorrow? Ja. Yeah. Yes.